Hello, youngs! My sweetest time today. A quick new video on my channel, Hater Game. My today. Hey. Hey. One mid Walking in, in the own back. Molotov? Call your name, but you're not around. Hey, there's a my mask. lul bep, bep. Deze man wallhacked echt vies hard! Hij Fire hey. defyreert het hoekje. joh! Hey! Bam dan ba- Nice Spam de chat voor met report! Oh mijn god, ik heb een AWP gekild. Ik heb hem toon! Nog twee! Ik heb hem dood. Nee! Waarom reload je? Omdat ik dacht dat hij niet ging pushen. Je hebt 48 kogels in dat wapen nog. Je hebt hem gewallband. Allemaal gekillt. onder de Wood. Ik for sixty six. van. Ik heb City City. van. Ik Oh, Eet je fucking stairs! Hé, de vorige zit er! Apps, apps. Apps, apps, zijn er nope. beneden bij die. Eén uh... short. Nice. met. Ik heb short gesmokt. Lekker, ga. Nice. Ga, ga, ga. Zover ik weet niet. B, B, B. Bom is B. Uh, één gaat short. Bom down. Er dus okay. nog meer. Eentje short. Pak AK.